Vandaag, zaterdag. Ik moet er over een kwartiertje ongeveer op zitten. Ik ga Londen even zadelen en dan zie ik jullie zo in de les. Oh ja, en stuur de volte dan maar kleiner, hè? Dan kan je ook weer wat extra naar buiten toe wijken. Kom maar, let op dat je niet hoeft te sturen aan je binnenteugel. Goed, schouder sturen, binnenbeen. Schouder sturen, binnenbeen. Vanuit die ribbenkast, daar moet het vandaan komen. En ze hoeft niet korter, hè? Dus je hand niet meer naar je toe. Ze moet lager. Buitenoor, dus de rechteroor moet naar beneden. Om je linkerbeen gebogen. En jouw binnenteugel zorgt er alleen voor dat ze niet naar buiten kijkt. Goed. Ook in die overgang terug. Zo, dat je stelling niet ontstaat aan je binnenhand, maar om je binnenbeen. Zo, ja, blijf rijden. Ja, mooi. Mooi. Ja, dit vindt ze. Goed zo. Goed zo. Mooi dat je daar zo blijft zitten. Zo, kun je nu naar voren rijden? Ja, ja, ja, ja. Nog een beetje meer. Ja, ja. Hand mooi voor je houden. Daar, dit gevoel, Tess. Zo, en weer terug. Door weer zo lekker in dat zadel te gaan zitten. Dat je terug kan komen, eigenlijk op je zit. Dat je steeds minder die handen nodig hebt. Ja, voel je dit? Ja. Dit moet hartstikke lekker zijn, denk ik. Ja, ik voel ook heel mijn rug bewegen. Ja, ja misschien en kun je, komt je door hier door dan weer van stapsgewijs van uit naar voren rijden. Rustig aan, steeds een beetje meer, steeds een beetje meer, steeds een beetje meer. Steeds een, okay. beetje meer, steeds een beetje meer, steeds een beetje meer. Nodig er maar uit, kom maar vriendin, kom maar nog een beetje meer. Zo, je hand niet op slot zetten. Zo, die, de beweging van haar gaat door je hele lijf heen. Zo, ja, en weer terug. Op je zit, op je zit. Eigenlijk omdat je meer mee gaat zitten. Zo, ja, goed zo. Goed zo, ja, om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Zo, ja, en om je binnenbeen. Voor je binnenbeen opzij, voor je binnenbeen opzij, voor je binnenbeen opzij. En let op hè, dat die buitentegel niet in de boog komt te hangen. Zo, ja, en dan mag je soms best daar met je binnenbeen even zeggen, joe joe joe, mevrouw de koekenpeer. Zo, ja, insturen en opzij, insturen en opzij. Zo, ja, goed zo, insturen en opzij. Goed, ja, en los in je onderarmen, dus niet weer die neus naar je toe, maar toch een beetje naar beneden werken. Ja. Dus met je ringvinger mag je dan best een beetje naar beneden drukken. Ja, en daar die achterbenen naartoe. Goed, daar die achterbenen naartoe. Goed zo, goed zo, goed zo. En steeds denk je weer, oké, okay, even mijn werk gedaan, kan ik hal strekken. Even mijn werk gedaan, kan ik hal strekken. Nee. Zo, ja, nog een keer. Zo, ja, want dan doet ze alleen een beetje de kont op zijn. Dan zwiep keer met de staart. Dan vang je dat weer op en je zit. Vang je dat weer op en je zit. Zo, om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Ja, goed, om je binnenbeen. Zo, ja, goed zo. En toch er een beetje omheen blijven zitten. Heel goed. Let op je rechterhand dat hij niet stiekem mee gaat met licht rijden. Zo ja. Dat je je daar bewust van on, uh, onbewust van bewust wordt. Wat? ik <lacht> ook Het bewust van het onbewust... Oh, zo ja. ja ik snap word je hem. zelf jezelf bewust hem. in het onbewuste dat je je polsen soepel houdt. Goed zo. Daar, heel goed. Ja, en kijk of ze dit weer mee naar beneden wil nemen. Kijk of ze hier je hand weer mee naar beneden wil nemen. Zonder dat je meteen het losgooit, hè. Zo, ja, dat je ze een beetje de teugel uit je hand laat snoepen. Zo, ja, laat die teugel uit je hand snoepen. Goed zo, maar nog steeds is hij om je rechterbeen. Zo, ja. Oké, okay, kun je hierin aangalopperen? Zonder je rechterhand op slot te zetten. Goed zo. Daar. Lekker zitten, lekker zitten, lekker zitten. Ja, kun jij je rechterhand weer iets dragen? Goed, mooi, mooi. Zo, ja, daar. Lekker zitten. Hi! <lacht> Wat doen je nou? Het is een beetje fris. Het regent. Arts. Het is vandaag woensdag Woensdag. Ik heb net een hele lange dag op school gehad. Ik ben een beetje ziek. Maar ja, tegenwoordig hoef je nergens meer voor in quarantaine. En uh, ik ben alleen verkouden of zo, denk ik. Op school je hoef je ook eens. helemaal een trapje erop, anderhalf meter is ook weg. Ja. Dus Alsof, uh, uh, bestaat corona, wat is dat? Nou ja, je hoeft er niet zoveel meer mee. Nee. goed, je vader heeft de coronatest gedaan, die had niks. Die heeft dezelfde symptomen als ik. En toen waren er de coronatest toch. Ja. Dus toen hoefde er geen stokje meer te in. Ik heb op school nog eentje liggen. Ja, haal maar, ga ik hem wel doen. Maar goed, het is woensdag. Je hebt zo meteen dressuurles. Je hebt zondag de finale van Young KNS. Ja. Dan zijn we live bij het Instagram-account van... Nee, we gaan een takeover doen. Oh, sorry. Een takeover doen van... Horse Encounter Nederland. En En Astrid van Horses in lens is er ook. Ja, en dan gaat er volgens mij een prijs van de... Hoe noemen ze dat nou? Uh, de meest harmonieuze harmonie harm ja. combinatie. Ja. ja, dus wie het net die het liefste tegen paard is en dat soort dingen. Dat is. Nee, die het meest in harmonie is. Dan is het dat je het liefste bent. Ja, maar ik ben het heel je, erg... Dat je het meest samen een, een geheel bent. Oh, joh. Dan kan ik die wel met blondie winnen. Dat kan, maar misschien is er nog wel iemand harmonieuzer dan jij. Uh -huh. En Astrid, die gaat ook bepalen wie die prijs is. Ik weet echt vindt. niet wie die prijs is. Ik ben ook wel benieuwd wat voor prijs het is. Dat is een, uh, een les bij Patrick van der Meer. Dus nu ga jij even wat met je pony doen. Bij Patrick van der Meer trouwens, ik het echt hè? Gefeliciteerd. Bij uh, toen een Kingsland outlet. I know. Toen uh, stond ik daar met net nette uh, Kingsland dingetje aan. Ja, jij ja, hebt Nou, ga lekker wat met je pony doen. Ik blijf in de auto aan het regent. Niet. Ik wacht even tot de stoepuik erbij is en dan ga ik naar buiten. Check. Buitenteugel stuurt en het achterbeen naar voren. Zo, ja. Goed los in je schouders. Zo, ja. Nog losser in je schouders, nog meer beweging in die schouderbladen. Ja, heel goed. heel goed. Om je binnenbeen, om je binnenbeen, wijk maar een beetje zo. Niet zozeer omdat je wil wijken voor een tien, maar omdat je de ribbenkast wat naar buiten wil zetten. En steeds een beetje vrij van die binnenteugel. Steeds vrij van die binnenteugel. Goed, dat je die linkerschouder naar binnen kan sturen. Hou die schouderbladen los. Ja, dus hier moet ze naar, naar binnen toe, omdat je aan je linkerteugel die schouder naar binnen kan sturen. Zo, dus niet te veel omdat je de neus naar rechts stuurt. Zo, ja. Doe je zo ook meteen van hand veranderen in de stap. Ja, dus hier moet ze in haar eigen lossigheid moet ze naar beneden zakken. Zo, ja, en doe maar een beetje wijken, doe maar een beetje wijken. Zo, een keertje trager licht rijden. Let op dat je niet alles aan je binnenteugel wil regelen. Zo, ja. En hoe zie ik dat dan? Dat eigenlijk jouw binnenteugel strak blijft en jouw buitenteugel steeds in een klein boogje komt te hangen. Zo, ja. Daar. Goed, zo. Kijk maar, hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Niet aan links regelen. Zo, ja. Hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Goed. Ja, kijk maar. Personal trainer ben je nu. Jezelf niet verstijven in je nek. Zo. Ja, kijk maar. Kan hij nog verder terug? Ik denk het wel. Kan ze nog... Ja. Goed. En dan weer naar voren. Dan weer naar voren. Rustig aan. Steeds een beetje meer naar voren. Rustig aan. Steeds een beetje meer naar voren. Raak je het kwijt. Ga je weer zo terug. Goed. Daar. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Goed. Goed. Goed. Zo, ja, ja, daar. En dan steeds in je zit verder terug, in je zit verder terug. En het liefst vrij van je rechterhand, vrij van je binnenhand. Dat zij dus niet in jouw rechterhand doet, hè, want dit vindt ze moeilijk. Dus dan denk je, oh, als jij nou maar mijn mondhoek steelt, dan hoef ik rechtsachter niet zoveel te doen. Maar zeg dus, ga een beetje in haar zitten, zak een beetje onderheen. Hoi. Wat oh, is wel laat, Het is acht uur, s'avonds ik ben hier met me, myself en I. Uh, Loli staat, staat in de molen, samen met Rolletje. Ik heb net les gehad, uh, we hebben het adem, het regent buiten en hard ook. Dus ik moest even snel speedcon spiekels halen terug hierheen. Uh. Maar ik heb net les gehad. En het ging best wel heel erg goed. Uh, ik heb alleen heel erg moeite. Let's kijk, oké. Okay. Ik heb hier zo, ik ontstond. Maar ik heb hier zo mijn handen. Zet ik mijn schouders een soort hier vast. Ga ik een soort. Oh nee, dan hou ik deze. recht. Oh, hoe bel ik eruit? Zo, zo. Ben ik dat dan aan het rijden? Nou, dat moet. Oh, zo. Zo natuurlijk. Zo ben ik aan het rijden. Dan gaat deze helemaal heen en weer. <coughs> dat gaat die helemaal heen en weer. Maar ik moet dus zorgen dat ik met meer open. <coughs> overhanden rij. En dan schouders die ook goed mee bewegen. En dan nog niet handen helemaal alle kanten opgaan. En dan ook nog mijn bek bewegen. Bijvoorbeeld, ik zit nu op de rechterhand. Dan hou ik mijn rechterhand heel erg zo. En mijn linkerhand, nee, ik kan beter met de linkerhand. Daar is ze sterk aan links. Dus als links mijn binnenteugel. Nou, daar houdt ik heel veel druk aan. Waardoor die een soort hittheid zo gaat. Dan probeer ik ook nog met die rechter teugel, nou niet helemaal zo, maar probeer ik met die rechter teugel er los. Ja, dat, hoe zeg je dit Dan oh. probeer ik ook contact te nemen aan mijn rechter teugel. Dus wat er dan gebeurt is dat ze een soort... Een soort... Ja, ik weet niet of ik het moet uitwilden. Ze gaat alle kanten op met haar hoofd en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus nu gaan we weer. Dan moet ik leren om... Uh... Deze wat meer aan te houden. Dus niet echt... Rrr, maar wel aan te houden. En deze wat meer loslaten. En ook iets meer hoger. En zo. En we oh, mijn oog. En we schouders mee bewegen. Nou, dat is dus echt heel lastig. Toen moest ik van hand veranderen. En de draf Toen dacht ik, ik moet er ook al omstellen. Nou, de draf verruimen was dan heel lastig. Dus de eerste keer ging dat een soort... Heel snel en niet voorwaarts. Een twee keer ging het al wel wat beter. En dat vind ik dus erg lastig. Nou, ik moet nu maar even mijn spullen opruimen. Dan is het morgen donderdag. zit dus dit tot het vierde. Ja, vierde uur, dus half drie. Ga um, was even een talk met Tessa. Ik ga mijn spullen opruimen, paarden uit de mode halen en naar huis toe en aan school. Oké, okay, tot morgen.